Een goedemorgen, hier is Jacqueline Peek van Farmingbiz. Hopelijk heb je deze live opnieuw gevonden. Er ging iets mis met de geplande Facebook live. Dat kan altijd gebeuren, maar hopelijk zie je een nieuwe melding binnenkomen op deze pagina en kom je er alsnog bij. Mijn naam is Jacqueline Peek van Farmingbiz en ik wil je graag... Uh, Laten genieten van het Nederlandse platteland en daarom eh, geef ik Boerinnen meer zichtbaarheid. Onder andere met de maandelijkse serie Boerin vertelt, De laatste vrijdag van de maand. En vandaag hebben wij, zoals je in de aankondiging eh, ook ziet, Marielle. En ik breng haar bij deze ook eh, uiteraard in beeld. Een moment vraag. Het kan zijn dat je wat wind voert. Goedemorgen. Ja, we hebben een Ja, ja, ja. op YouTube is het helaas niet gelukt, maar ik ga na de uitzending gelijk daarin uploaden. Het zij zo en ik plaats de linkjes erbij, maar goed dat jij erbij bent. Dank Laat, wel. Even weten... ja. Laat even weten in de opmerkingen, heb je een paardje zet een ja in de chat. En uh, als je wil mag er ook bijzetten van nou ik heb een paard of ik rij uh, op een paard of ik verzorg of ik heb een manege. Ik vind het leuk om uh, om te weten, dus uh, laat het ons weten en dan stelt je voor, of Marielle stelt zichzelf voor, uit Groningen vandaag. Ja, ik zit inderdaad in Groningen. Ik uh, ben Marielle Renkens, holistisch instructeur voor mens en paard, daarbij ben ik ook kinder- en jongerencoach. En wij hebben hier een paddock paradise en die gaan we vandaag laten zien. En alles wat erbij komt kijken in de basis voor een paard. Want er zijn 37% meer paardeneigenaren bijgekomen vorig, vorig jaar. En dat is natuurlijk een oh. heel groot aantal. En uh, ja, die hebben natuurlijk een bepaalde basis nodig. En die ga ik vandaag met jullie delen. Kijk aan. En uh, misschien even goed om te vertellen. Wat is jouw missie? Wat is jouw uh, waarom? Ja, onze missie van Stichting Natuurlijk Kind en Paard is... 68.000 ongelukken die er per jaar zijn met paarden, dit zijn de geregistreerde ongelukken in de Nederlandse ziekenhuizen, reduceren ja. met, ja, we hopen natuurlijk 10.000 per jaar. Dus vandaar dat wij een programma zijn gestart voor zorgboerderijen, maar ook voor de paardeneigenaar die recreatie doet met paard, om te zorgen dat er geen ongelukken voorkomen. En daar is een klein beetje kennis voor nodig. En dat, uh, daar kan jij goed uh, bij helpen. En ik begreep dat jij uh, eerder ook een ongeluk hebt gehad met een paard. Waardoor je dit aangezet hebt. Ja, klopt. Toen ik uh, 25 was, ik heb uh, jarenlang gehandbad op hoog niveau. Um, in de start van het Nederlands elftal ben ik gaan paardrijden op mijn 25ste. Uh, omdat ik gewoon een hobby wilde hebben die iets heel anders was dan dat ik altijd gewend was. Nou... Tijdens die uh, uitvoer van een, uh, een manegeles ben ik lelijk te val gekomen. In De Telegraaf laatst in een artikel hadden ze geschreven... bijna de doodervaring. Dat was o. het ook echt. Tijdens het galopperen vielen we samen onderuit. Ben ik onder het paard terechtgekomen. En moesten ze me uitgraven. En uh, vandaar dat mijn missie ook nu is het reduceren van ongelukken, Omdat ik toen nog niet zoveel kennis had als nu... En met de kennis die ik nu heb, wil ik graag mensen ja, laten weten dat het zo makkelijk is om dit te voorkomen. Want het had helemaal niet gehoeven. Tja. En uh, je hebt dus thuis in uh, Frieslo in Groningen een Paddock uh, Paradise. Ik laat hem even een brede foto in beeld zien. Ik zal hem zelf even uit beeld halen, anders kan je het te, te weinig zien. Hopelijk verstaan jullie mij nog wel uh, steeds. <laughs> uh, Hoe doe je Ah, oh, dat is Goed. Hey, dit is even een foto hè, van, uh, van jullie para Paradise. Ja, uh, klopt. Om het te zien. En we kunnen ook even starten met, uh, met de video. Dat is misschien wel leuk, hè? Die heb je gelukkig bij een mooi weer van de week opgenomen. Ja, ja, ja, klopt. Met het zonnetje. Dat is nu, dat is nu uh, even heel anders. Dan uh, zet ik jouw, ook, jouw beeld ook even uit. En dan kunnen we de video op grote groot scherm... Uh, Gaan bekijken. Geniet ervan. Even kijken. Dit is onze plek waar de paarden altijd eten in de winter. Het is, is wat zacht. Uh, wil je er zelf uh, gelijk bij plaatsen? lekker smikkelen. Uh, er wordt al gesproken. En als we dan naar uh, links... Ja, alleen, ik denk dat dat niet te verstaan is. Bak. Dus ik zet daar het gelijk uit. Dan mag je het zelf nu uh, aangeven. Oké. Okay. Zie je Oké. Okay. Net zagen we de paarden en uh, uh, ja, die stonden lekker te eten. We kijken nu naar de Dit is onze loswerkbak. loswerkbak. Dit is onze loswerkbak. En, en de uh, loswerkbak los, is, is 30 bij 15. 15 waar de paarden waarin, ja, heerlijk, getraind waarin, ja, heerlijk getraind kunnen worden. Uh, die kunnen we ook opsplitsen. Loswerk, en van daaruit uh, en dat we er twee, twee loswerkbakken van handen kunnen handen handen. maken. Maar ook een rijbak en, voor in de winter. Want hij is altijd mooi droog. En uh, in de zomer hebben we namelijk op het grasveld. Ja, leuk, ja. Mooie, Dit is onze stal. Dit is onze ja, stal. Nog, uh... Hi Teddy, wat Sles... leuk dat je kijkt. Uh. Ja. ja. <laughs> en leuk dat je het verstaat dat ja, is ook heel zijn. belangrijk dus ik denk dat ik mijn mond hou en even het filmpje ja, laat lopen, want anders hebben we twee geluidsstukjes ja, daar, we daar heb ik het geluid van uitgezet dus jij kan gewoon praten eh, Marjane oké, oh, okay. sorry dan uh, begrijp ik het dit is achter de stal en uh, achter de stal uh, daar is het weiland ook en daar is ook nog een, een voetplek die je zo zal zien en er staat Camille ook een paard lekker te plekeren, eten. Zo hebben we paarden op verschillende plekken. Waar Camilo nu aan het eten is. Ja. Oh, waar is ze? <laughs> de mesthoop. Marianne, weer even uh, Naar inlog uh, erbij pakken. Ze dus is dus even weggevallen, rekenen. maar uh, ik laat de en video nog, nog even verder zien. van het terrein: nog een brug maken. Dat dus is dus een, een brede ruimte om. Uh, buiten en te, en te lopen en om de dat weiland omheen heen uh, en te het bewegen. Gedeelte, dat is eigenlijk nog steeds en een groot weiland waar we afgelopen jaar bijna straks twee, weer uh, binnen. Af hebben gehaald. En het rechter gedeelte daar neem ik je nu in mee. Dat is namelijk uh, de Dus, pedopera, dus de paarden kunnen de hier uh, vrij rondlopen. In de zomer. Nou, zoals je ziet, uh, ben ik een klein beetje opgeschoven. Je ziet ook uh, de ingang van het zomerverblijf van de paradijs en aan de linkerkant hebben we nog een stuk van ruim 6000 vierkante meter waar de paarden ook in het winterverblijf kunnen staan en liggen, dat is ook zandgrond, waar ze ook kunnen spelen, um, waar ze zich in de winter gewoon heel erg van maken. en natuurlijk op het verharden zoals je nu ook ziet. Nou ja, en hier is dan ook te zien hoe we een groot weiland nog in het midden van de Paradise hebben gemaakt. Zodat uh, als de paarden te veel gegeten hebben, dat ze dan ook uh, op een weiland kunnen staan. Ze kunnen daar ook omheen lopen. Want hier aan de linkerkant zie je dan een grote baan. En dan daarnaast ook weer een groot weiland. Zodat we ook stukken in gedeeltes kunnen geven dat ze zich niet direct... Overeten, dus dat ze elke keer een ander stuk weiland kunnen opeten zonder dat ze daar ziek van worden. Dat is natuurlijk hetgeen waar we bij paarden echt rekening mee moeten houden, dat we ze niet. Kijk, daar zijn we weer. Uh, Marielle komt zo meteen weer terug in beeld. Uh, ze heeft het net al even kort voorgesteld. Uh, als je hier net bij komt, laat even weten of je zelf uh, een paard uh, hebt. En wat ze nog niet verteld heeft, is dat ze ook een uh, boek geschreven heeft. En dat is Jij en je paard. En um, dat boek uh, staat ook op haar uh, website, Stichting Natuurlijk Kind en Paard. Dat zullen we straks ook hieronder nog, uh, nog gaan plaatsen. Om ook ja, je te leren van hoe je bezig met je paard uh, kan omgaan. En dat is bij ieder paard verschil, verschillend. Net als dat ook bij uh, personen uh, verschilt. Ik zie dat uh, Marielle moeite heeft om er weer uh, in te komen. Dan uh, ga ik even iets anders uh, laten zien. En uh, dat is alvast... Uh, een webinar wat zij uh, aanstaande zondag organiseert. En dat gaat ook over het verzorgen van je paard veilig omgaan met je paard. En daarvoor kun je ook nog inschrijven op haar, uh, op haar website. Oh, even een uh, berichtje. Zodat ze er weer, uh, weer in kan komen. En. Uh. Dus ik ben even benieuwd, waar vandaan uh, kijk jij op, uh, op dit moment? Uh, ik zit in Brabant en uh, Marielle is in uh, Groningen. En ook leuk even om te weten waar, uh, waar jij vandaan uh, komt. En we hebben Marielle weer. <laughs> Hi. Hi. Digitaal is altijd ik leuk, je het, even... als je een Chrome storing hebt. Oh, kijk aan. Ik heb nu wel even een boek laten zien wat jij ook uh, geschreven hebt. Wat uh, naderhand uh, inderdaad <laughs> ook uh, hieronder even een linkje is, uh, wat daarin staat en wat je daarmee uh, mee kan. Uh, Terry en Petra, super bedankt uh, dat jullie weer even aangaven dat de geluid van de video toch wel doorliep. Hier hoorde ik dat niet. En uh, Petra kijkt mee en die komt uit provincie Utrecht. Helemaal goed. En uh, Terry zei eerder al, had ik maar paarden. <laughs> ja. ja, dat uh, kan de wens blijven. Maar al enorm dat je net zei dat uh, nu al 37% meer uh, paarden gehouden worden dan, uh, dan uh, het jaar daarvoor. Dat is echt een uh, enorme stijging. Dan laat ik even een foto zien die jij mij uh, van tevoren had uh, gestuurd. Over Mindful... Of mindful. Ja, het heeft heel erg te maken als je met paarden werkt of met dieren in het algemeen. Als jij in je hoofd zit en jij wil verbinding maken met dat dier om het uit te laten of om ermee te gaan werken of om ermee te gaan trainen. Als jij dan nog aan je boodschappenlijstje denkt, ja dan komt natuurlijk de verbinding niet tot stand met je dier. En als jij zorgt dat je in de aandacht bent bij je dier... om daar dan een wandeling mee te maken... laten we het gewoon wat algehele trekken dan alleen naar paarden... dan zal je merken dat het, paard, dat het paard of de hond of de kat... veel meer aandacht heeft voor jou. Dus dat je al veel minder grote hulpen... of een correctie aan de lijn hoeft te doen bij je dier. En dat is eigenlijk waar het allemaal begint... Dus vandaar dat ik jou het plaatje had laten zien en wil ik ook graag delen vandaag. Zodat we daar eigenlijk bewuster van worden. Hoe kunnen we ja, dat stukje al aan onze dieren bieden? Zonder dat dat ja. zeg maar, al te veel gedoe oplevert. Nou, Hoe krijg je dat voor elkaar? Als jij een boodschappenlijstje hebt in je hoofd. Zorg dan dat je je daarvan bewust bent. Want ik weet niet hoe het met jou zit, Jacqueline. Als je druk bent en je wil even je boodschappen doen, vooral nu in deze rare coronatijd. Je moet aan zoveel extra dingen denken, aan je mondkapje, aan je handen die je wast, aan het karretje die je schoonmaakt voordat je het winkel ingaat. En dan ook nog de spullen die je nodig hebt om die allemaal bij elkaar te verzamelen zonder dat je te veel bij mensen in aanraking komt. Dat geeft al best wel veel stress. Nou, Als je met die stress al naar je dier toe gaat, dan denk dat dier als eerste instantie nou, je hoeft nog niet zo dicht bij mij te komen, ondanks dat je, dat je hond misschien heel enthousiast reageert. In tweede instantie zal hij toch even denken, ja maar ik ben er ook. Dus het handigste is dan om te beginnen, even ademhalen, een momentje van rust toepassen. Dat is al de basis eigenlijk, om uh, in vertrouwen, in verbinding met je paard te komen om... mogelijk ook uh, inderdaad uh, gekke bokkersprongen of uh, onrust te voorkomen dan eigenlijk, hè? Ja. ja, klopt. Want wat ik net aangaf aan de hond die wel jou enthousiast begroet... werkt dat voor een paard heel anders, omdat dat een prooidier is. Dus als jij dan gelijk in het verblijf hier dan bij de paarden... maar als jij naar de stal toe gaat van je paard... en jij zit nog met de stress van de boodschappen bijvoorbeeld in je hoofd, en je gaat dan de box in van het paard, dan kan je je al een beetje voorstellen wat voor dat is. En het paard gewoon in zijn normale habitat staat, en jou op die manier voor het eerst die dag ziet, dat geeft natuurlijk al gelijk een heel ander beeld. Zie ja. je, uh, Teddy, ik noem het liever mindlessness. Precies. Minder in, minder in, minder in aan je hoofd dus dat is al het eerste stukje wat ik altijd tegen de mensen zeg die hier bij ons op uh, de pad of paradise staan zorg dat je je zorgen voor het poortje laat dus voordat je bij de paarden komt even rustig ademhalen en ga dan het poortje door en zorg dat je je gedachten hebt bij jouw paard waar je naartoe wil lopen dus laat dat ook zien ja. En ik heb hier een, een volgende, met de houding van het paard, met ja. allemaal pijlen erop. Wat ja, hoe zie je verschillende leren. invloed, uh, trainingen hebben op een paard. Je ziet uh, drie rode paarden en één groen paard, ja. en als wij het paard zonder training gaan belasten, dan zie je wat er gebeurt in het paardenlichem, dat zijn de drie bovenste um, paarden. Dus de spieren kunnen niet optimaal gebruikt worden. De bindweefsel, wat de spieren uh, hun flexibiliteit ook geeft, die wordt te strak. En het paard kan geen gebruik maken van zijn hele uh, fysica. En dat is natuurlijk hartstikke zonde, want daardoor krijg je ook spierschade... en lichamelijke uh, schades in het skelet van het paard. Ze krijgen zenuwpijnen. En daarom is het zo belangrijk, we willen het paard heel graag bereiden... Maar we zullen het paard eerst sterk genoeg moeten maken, net als een bodybuilder die zijn spieren sterk maakt om een gewicht te kunnen tillen, zijn eigen gewicht te kunnen tillen, moeten wij ook eerst het paard trainen voordat we het paard gaan bereiden. Dus naast het contact die je goed opbouwt, is het stukje training van een paard heel erg belangrijk. Dus dat is uh, inderdaad de training uh, berijder paard. Of op een manege heb je natuurlijk verschillende berijders op één paard. Um, Wijkt het net als bij honden dat die één baas hebben? Of uh, is dat bij paarden weer heel anders inderdaad? Ja, nou het gaat, nee. manege gaat het er eigenlijk om dat de manegehouder eigenlijk voordat het paard bereden wordt door zijn klanten getraind zou moeten worden. Net als die bodybuilder die zijn gewicht wil, wil tillen. Dus het paard zal eerst sterk gemaakt moeten worden in de spieren. Voordat hij eigenlijk een berijder op zijn rug kan hebben. Wij kunnen het paard bereiden omdat er heel weinig speling zit. In het skelet van het paard. En zijn ruggenwervel vooral. Maar dat geeft ook aan de andere kant heel veel klachten aan paarden. Als we ze niet goed trainen. En de spierzetting van de paarden niet sterk genoeg maken. Voordat we ze gaan bereiden. Dus als we het paard eerst opbrengen bouwen in een training op de grond naast het paard. Zodat wij leren hoe we met het paard om moeten gaan. En van daaruit het paard gaan trainen op het paard. Dan kan het paard ook jouw gewicht extra, want het blijft een extra ballast, um, ja. dragen. Want het paard loopt vanuit nature altijd op zijn voorbenen. Net als koeien. Het gewicht van het paard en de koe zit meer op de voorbenen dan op de achterbenen. Maar de kracht van de spieren zit op de achterbenen. Dus er moet meer buiging in de knie komen van het paard. Zodat hij jou makkelijker kan tillen. En dat moet echt het paard aanleren. Ja. Dus het is zowel uh, het opbouwen van de kracht. Net als dat je naar de sportschool gaat. Uh, om dat uh, wekelijks te onderhouden. Uh, zeg maar. En daarnaast beginnen ook elke keer met een warming-up. Door eerst naast het paard te lopen. Uh, voordat je er überhaupt uh, op kan. Zeg maar. Uh, cooling down, hebben ze dat ook? Uh... Ja, absoluut, je moet het paard ook altijd uitstappen. Altijd zorgen dat de hartslag lager is als dat het paard gedraafd of gegaloppeerd hebt of heeft. Dat is net zoals bij ons en dat is heel erg belangrijk. Want zet je je paard met te hoge hartslag en nog te veel uh, actie in het lijf op stal, dan kan hij zelfs de maandagochtend maandagochtendziekte krijgen. En dan is je paard zo stijf dat hij niet meer kan bewegen. En dat zie je soms ook wel gebeuren. Dus er komt veel meer bij kijken dan alleen maar een uurtje paardrijden op een manege. Ja, ja weet je ook een mooi voorbeeld uh, over het, uh, de fiets pakken of een paard pakken. De fiets ja, het heeft geen... Ja, de... een stukje mindfulness ja, waar ja, we ja. net naartoe gingen. Ja, dat een paard blijft een, een levend wezen met een ziel, net als je hond en je kat en je andere dieren die je bij je hebt. Um, het is geen fiets die je pakt van de stal, je zadelt hem op en je loopt ermee weg. Nee, het is echt een dier waar je connectie mee maakt, waar je een samenwerkingsverband aangaat. Het is eigenlijk je danspartner. En als je hem op die manier ook gaat zien, dan zal je merken dat de verbinding al heel anders wordt. Ja. En het groene paard onderin, is dat uh, zoals het uh, moet zijn, zeg ja, maar? als het paard mooi beweegt, dan zie je ook dat er veel meer ontspanning in het paardenlichaam zit. Dat die krachtig genoeg is om jou te kunnen dragen. En dat is ook een goede basis om natuurlijk eigenlijk samen te gaan dansen. En dan wordt het ook pas echt leuk. Ja, hey, kijk, inderdaad. Als jullie vragen hebben, als jullie live meekijken, stel ze, dan kan Mariel ze meteen beantwoorden. Zie je dit later terug, zet even hashtag replay. En dan uh, kunnen we ook even zien, uh, als je nog vragen hebt, kan je die alsnog toevoegen. En dan uh, terk even Marielle en mij erin, dan uh, kunnen we er zo snel mogelijk op, uh, op reageren. Um, een uh, van de deelnemers op, uh, of de leden op LinkedIn had al een vraag uh, gesteld. Dat was uh, weer op slotboom. Ik weet niet of ze er nu uh, bij is, of ze de nieuwe link uh, gevonden heeft. En anders uh, ga ik dat achteraf nog uh, duidelijk attenderen. Um, ik weet niet of je de vraag nu kan lezen. Um, ik zou Marielle uh, wel je vragen hoe zij haar angst heeft overwonnen. Ja, je Omdat kan je Zij houdt, uh, houdt heel veel van, uh, van de paarden en is altijd voorzichtig als... Uh, Paardenmeisje van zes lag ze een paar keer per, uh, in de les naast de groene pony, zegt ze hier. <laughs> ik zou dit graag uh, overwinnen. Ik ben heel benieuwd uh, naar het gesprek. Wat ja, kan je haar uh, adviseren? Ja, Jacqueline, de vraag van Merel had ik natuurlijk al van je doorgekregen. En ik had hem zelf ook gezien onder je post. Echt een supermooie vraag, Merel. Want je kan je voorstellen nadat ik natuurlijk zelf gevallen was in die manege en echt onder het paard vandaan geschept moest worden waar ik heel blij van was dat het paard in een soort shock was gekomen. Dus die bleef heel rustig liggen met de benen tegen de wand aan totdat ik uh, eronder uit was en toen is het paard zelf gaan opstaan. Dus ik heb het paard het nooit kwalijk genomen en de omstandigheden waarin in het bij mij was gebeurd kwam, er waren lange hoeven. De hoefslag waar we in reden en waar we uit moesten om in galop te gaan, was 30 centimeter diep. Het paard was niet goed getraind. En ik was nog met veel te veel spanning op het paard aan het galopperen. Dus al die vier factoren hadden echt wel invloed op het ongeluk. Opgestapeld, ja. Ja, dus als jij als kleine meid van zes jaar natuurlijk op die pony zit en jij wordt eraf... Um, gegooid of je bent er afgevallen. Dat heeft natuurlijk te maken met ook meerdere factoren, net als bij mij. Um, er is nog geen leiderschapssituatie voor het paard en het paard is een prooidier. Dus die wil eigenlijk niks op zijn rug. Dat is zijn uitgangspunt. Nou, dan kan het nog zijn dat het zadel niet goed zat, dat het paard pijn had in de rug of in het, in het lichaam zelf, omdat uh, het nog niet getraind was wat kan. Um, en het leiderschapstukje om daar nog op terug te komen, waar ik net als eerste mee begon, Merel, om daar uh, uh, wat meer uitleg in te geven. Als je het contact maakt, zoals ik net zei, met de boodschappen, dan ben jij er al als, als zelf. En als je gaat paardrijden, is het toch altijd een beetje spannend, omdat je eigenlijk de macht over het stuur en je rem en je gaspendaal, die geef je eigenlijk uit handen. En dan moet je het maar doen met het goede vertrouwen van degene die het paard heeft, dat het allemaal goed gaat. Nou, dat zijn zoveel onzekere factoren, dat doet iets met jouw systeem. Dat geeft spanning, dat geeft angst. En die angst, dat voelt het paard direct omdat het een prooidier is, omdat jouw hart gaat uh, sneller slaan. En een paard hoort dat veel sneller dan dat wij dat horen. Dus het paard denkt dan... Waar is het spannend en het gaat vluchten. Of het gaat vechten, of het valt flauw, of het gaat bevriezen. Het paard heeft deze vier um, uitvalmogelijkheden. En dat is bij jou dus een aantal keer gebeurd. En dat is niet de schuld van het paard, het is niet de schuld uh, van jouzelf. Maar dat komt dus omdat er een stukje kennis ontbreekt aan hoe je dat had kunnen oplossen. Nou, hoe ik het dus heb opgelost is kennis op gaan doen. Ik ben een hbo opleiding gaan doen bij Astrid van der Ploeg, dressuur natuurlijk, die zat destijds in Zuidoost-Beemster. En ik heb daar een driejarige holistische instructeursopleiding gevolgd om juist over mijn angst heen te gaan, omdat ik een dochter had op dat moment van acht jaar die heel graag met paarden wilde zijn en werken. En ik vond dat een heel goed idee omdat zij ook hooggevoelig is. Nou, Door die combinatie wilde ik toch weer de stap wagen, maar dan met veel meer kennis, ja. zodat ik mijn dochter kon begeleiden en zij niet naar een manege hoeft, waar deze kennis wat minder aanwezig is. En zo uh, help jij dus ook uh, manegehouders, pensioenstallen, uh, bereiders, verzorgers, uh, met al jouw kennis uh, wat jij allemaal in jouw uh, hele grote rugzak uh, dan uh, meedraagt. En uh, ja, ik begrijp wel dat jij uh, heel veel meer hierover kan vertellen. En uh, hoe meer er afgekomen is door bijvoorbeeld met jou in contact te komen. van hoe kan je dat? Uh, ja, welke kennis uh, mis je nog? En je bent pas natuurlijk ook nog in een televisieuitzending geweest. waarin je dochter ook een hele mooie sessie liet zien. met iemand die ook als klein meisje vroeger. Uh, een ongeluk heeft gehad. of uh, gevallen was van een paard. En daar via ja, paardencoaching op een hele mooie manier uh, ja, gelijk weer zelfvertrouwen kregen. Dat was echt heel mooi om te zien. Ja, dat klopt. En het was niet eens echt paardencoaching. Het, zo kwam het wel over. Maar eigenlijk is dat wat een holistisch instructeur doet. Of een natural horsemanship instructeur doet. Je moet eerst vertrouwen hebben om naast het paard te kunnen lopen. Voordat je er maar iets mee kan gaan doen. Want het paard moet jou voor 2% meer zien als leider. Zodat het paard ook kan... ...ontspannen in jouw omgeving. Dus het was een hele mooie setting om te laten zien wat als jij bij jezelf bent... ...en jij voelt dat je angstig bent, wat helemaal niet erg is. En ik zeg ook van je angst hoef je niet af te komen... ...als je maar weet hoe je ermee omgaat. En dat is ook waarom het staat van veilig omgaan met paarden. Dat is natuurlijk het belangrijkste. En uiteraard is het niet alleen het veilig omgaan met paarden... Maar ook hoe ga je om met spannende situaties. En dat is eigenlijk ja. de basis ja, van het leven zelf. En die wordt weinig aangeleerd aan ons. Ja, het is puur de, de technische vaardigheden, zeg maar, die dan uh, de nadruk krijgen. Ja. Absoluut, ja. Van hoe moet je aan een teugel trekken en hoe moet je je benen in de buik porren. En uh, hoe krijg je paarden ja. paard in de Maar dat is een klein facet aan klein hulpen die eigenlijk... Pas aan het einde van de rit komt. Ik zeg ook wel eens tegen ouders die dan kinderen bij ons laten lessen. Paardrijden is ook een beetje als met iemand naar bed gaan. En dat klinkt heel raar. Maar het gaat wel over die intimiteit en over dat stukje respect. En over hoe ga je om met elkaar in je gevoeligste zijn. Dus jij bent gevoelig en het paard is gevoelig. Ja, hoe kan je die combinatie goed maken zodat je geen grote hulpen nodig hebt maar al op een gedachte samen op pad gaat. En dat is eigenlijk wat ja. wij ook in Manege's en ook bij zorgboerderijen juist meegeven. Het kan zoveel makkelijker als je weet hoe je samen gaat lopen. Als jij bijvoorbeeld nu ook, we maken lekkere wandelingen buiten. En als ja. je dan het geluk hebt om samen met iemand te wandelen, dan voel je al dat daar een dynamiek is tussen twee mensen. En die dynamiek en, die en verbinding we vaak bij dieren. Ja. Nou, we kunnen nog uren doorgaan, maar <laughs> uh, daarom uh, ja, kan je mensen ook individueel helpen. En uh, als je daar meer over wilt weten, je kunt je nog aanmelden voor uh, het webinar met, uh, met Marielle. Dat staat uh, op haar website. Uh, zet gerust even zo meteen uh, de link uh, eronder. Uh, hier zie je al eventjes uh, hoe het uh, eruit ziet op de website. En uh, succes met het uh, houden, hebben, verzorgen uh, van je paarden en uh, je klanten op een veilige manier. En jezelf uh, ja, in beweging houden en brengen met, uh, met paarden. Ja, Ken je en nou de tip is vooral, blijf jezelf, ga ademhalen. Dat is de allereerste kennismaking die een paard ja. nodig heeft. Ja, kijk aan. Um, je hebt ook nog een handig e-book, wat mensen uh, sowieso als eerste kennismaking... Uh, ...verder kennismaking met jou nog uh, kunnen downloaden. En uh, mocht jij uh, boerinnen kennen die uh, ook een mooi verhaal hebben te vertellen... ...om uh, meer begrip, betrokkenheid uh, en mogelijk business uh, te krijgen uh, voor hun zaak... ...laat het me weten, dan uh, zien we haar misschien in de volgende Boerin verteld... ...op februari 26e. Dankjewel, je voor jouw uh, inkijk in jouw bedrijf. En, heel graag, en uh, graag. succes heel met het doen. En bedankt voor de, voor de mooie vragen. En ik wilde nog zeggen: meer omdat je zo'n mooie vraag had, wil ik jou een gesigneerd boek uh, toesturen. Dus als jij een ja. uh, dm even je adresgegevens wil sturen, dan stuur ik hem je heel graag op. Want ik hoop natuurlijk ook dat jij van je angsten afkomt. Kijk aan, nou. Een mooie afsluiting kan ik niet bedenken. Dank jullie wel. En is deze video waardevol voor andere, ken je andere mensen die met paarden werken of uh, plezier hebben. wijst op deze video, delen en uh, maak contact met Marielle Renkens. Dankjewel. Dankjewel Jacqueline. Goeiedag nog. Tot ziens.